Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de celcyclus, oftewel hoe een cel zich voorbereidt op een celdeling en de uiteindelijke celdeling zelf. Celdelingen zijn belangrijk voor groei en herstel bij schade. Cellen worden namelijk gemaakt van andere cellen. Een moedercel deelt zich naar twee dochtercellen. Al het werk dat daarvoor moet gebeuren noemen we samen de celcyclus. En die dochtercellen kunnen daarna opnieuw de celcyclus ingaan en op hun beurt weer twee dochtercellen maken. Het doel is dat alles binnen de cel verdubbelt, om daarna te splitsen in twee cellen die identiek zijn aan de originele cel. De cel wordt hiermee twee keer zo groot, met twee keer zoveel organellen en twee keer zoveel genetisch materiaal. En dat alles wordt heel precies gecontroleerd en verdeeld, zodat elke dochtercel weer een volledige cel wordt. Dit wordt gedaan in de interfase. Die bestaat uit de G1 fase, GAP1 of ook wel groei 1 fase genoemd. De S fase, oftewel de synthese fase en de G2 fase, de GAP2 of groei 2 fase. Daarna volgt de M fase. Die bestaat uit mitose en cytokinese. Laten we beginnen bij de G1-fase. In deze eerste groeifase wordt alles gedupliceerd. Organellen zoals mitochondriën, eiwitten en de cel groeit in omvang. Het enige dat niet verdubbeld wordt in dit stadium is de celkern met daarin al het genetisch materiaal. Menselijke cellen bevatten 46 chromosomen. Elk chromosoom bestaat uit één lange DNA-streng, wat we ook wel één chromatide noemen. Voor het gemak zetten we dus nu ook eventjes neer dat de cel 46 chromatide bevat. Aan het einde van de G1-fase zit een checkpoint, een belangrijk onderdeel van de celcyclus. Een cel gaat namelijk bedenken of alles goed ervoor staat, voordat er naar de volgende stap wordt overgegaan. In dit checkpoint wordt er gekeken of er voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn, of er voldoende groeifactoren zijn, oftewel of de celdeling gewenst is, en of er geen genetische fouten zitten in het DNA. Mocht er onvoldoende voedingsstoffen of groeifactoren zijn, dan kan de cel in een soort pauze gaan verkeren, waardoor het langer de tijd krijgt om de goede stoffen wel te verzamelen. Als er een genetische fout wordt gevonden, dan zal het eiwit P53 ervoor zorgen dat de cel zichzelf al gaat vernietigen, wat we apoptose noemen. Als alles akkoord gevonden wordt, dan volgt de S-fase. In deze synthesefase wordt het genetisch materiaal verdubbeld. Dat proces heet DNA-replicatie, daarover leer je meer in de aparte les hierover. Het komt erop neer dat elke dubbele helix DNA-streng gescheiden wordt en dat dat wordt opgevuld met nieuw DNA, wat dus een precieze kopie is van de helix die er eerder zat. In het midden blijven de DNA-strengen aan elkaar zitten. Dat heet het centromeer. En de cel bevat hier dus 46 chromosomen, maar elk chromosoom bestaat nu uit twee DNA-strengen, wat we twee chromatiden noemen. Er zijn in totaal dus 46 keer 2 is 92 chromatiden. Daarna volgt de G2-fase. De laatste celonderdelen worden verdubbeld als voorbereiding op de daadwerkelijke celdeling eiwitten worden verdubbeld en de grootte van de cel neemt verder toe. Er zijn nog steeds 46 chromosomen met 92 chromatiden. Aan het einde van de G2-fase wordt het DNA nogmaals streng gecontroleerd op fouten, onder andere weer door het eiwit P53. Zoals je misschien begrijpt is dit eiwit dus een belangrijke stap in het voorkomen van kanker, oftewel ongecontroleerde celdeling. In meer dan de helft van de kankers wordt een mutatie in het eiwit P53 gevonden. Als alles goed wordt bevonden, dan kan de daadwerkelijke celdeling gaan gebeuren, de M-fase. Hierbij gebeurt eerst de kerndeling, wat we mitose noemen, in vijf stappen, oftewel de profase, de prometafase, de metafase, anafase en telofase. De prometafase en metafase worden ook nog wel eens samengenomen, dus dan zouden het vier stappen zijn. Hierin worden alle chromosomen eerlijk verdeeld naar twee helften van de cel en een nieuw kernmembraan vormt zich. Daarna zal de echte celdeling plaatsvinden, oftewel cytokinese. Hierbij splitst de cel naar twee losse cellen. Als het daarna even tijd is voor pauze, dan zal de cel naar de G0 fase gaan, waar er geen celdeling zal plaatsvinden. Daar kan de cel voor de rest van zijn leven blijven, maar vanuit hier kunnen ook cellen weer terug naar G1 als er weer een deling nodig is. Cellen van het darmepitheel gaan bijvoorbeeld na 12 uur alweer de celcyclus in, en levercellen doen dit ongeveer één keer per jaar. En een type zenuwcel, terwijl de neuronen blijven in principe levenslang in G0. Bekijk hierna ook de video over mitose, waar we dieper ingaan op de verschillende stappen van de kerndeling. Bedankt voor het kijken!